Goedemorgen lieve mensen, fijn dat jullie weer kijken naar de nieuwe zondagmorgen zondagmorgenvlog van De Stofjes. Mijn naam is Rick en ik heb vandaag weer gelopen in het bos. Lekker, 4 rondjes. Nieuwe tijd, 6 minuten 4 gemiddeld per uh, rondje. Of 6 minuten 04 volgens mij. Ik zeg maar 6 minuten 4 seconden. Gemiddeld per rondje, per kilometer, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En dat was lekker. Dat liep lekker. Deze zondagmorgen. Lekker weetje. je schaam zonnetje, Heerlijk. Gisteren, verjaardag van mijn. Ja, we moeten zeggen. Nee, moet ik moet anders zeggen. De dochter van mijn netje, van mijn Peterkind. Lopke was gisteren jarig. Wel plezier geweest. Dat is echt uh, schat. Schat van een ding. Jullie weten, normaal gesproken ga ik altijd de vlog onbewerkt op internet zetten of op mijn YouTube-kanaal. Echter, vandaag wil ik het anders gaan doen. Want gisteren bij het kopen van een cadeautje voor Lokke maakte ik toch iets mee met Amber. Hilarisch. Echt hilarisch. Ik ga dat, dat, dat stukje dat ga ik, ga ik nu laten zien. We zijn samen aan het kijken voor een cadeautje voor Lopke. Wat zegt Amber dan? Voor, voor een onderwaterboerderij. Ze <laughs> bedoelen natuurlijk gewoon een aquarium. Onderwaterboerderij. Je krijgt gezondheid. <laughs> maar goed, ehm. Uh, nou ja, dat dus. Uh, feestje, lopke, één jaar. Dat is uh, dochter van uh, mijn nichtje. Van Peterkind. En dan gaan we straks heen. Zal ik? Zeker. Zeker. Ja. Goed zo. ja. Doei. Nou. Hoe hilarisch kun je het hebben, het is nog niet te geloven. Een onderwaterboerderij. <laughs> Hoe krijg je het verzonnen? Want ik kom natuurlijk, we waren bezig met het kopen van een cadeautje. En het had het over een boerderij. Dus ik kreeg heel snel spraakverwarring Met boerderijen, onderwaterboerderijen, enzovoort, enzovoort. Dat was hilarisch. Ik heb ervan genoten. Nou, uiteindelijk zijn we dus naar het feestje gegaan. Super gezellig. Druk. Natuurlijk uh, een aantal uh, vrienden en vriendinnen van, uh, uh, van mijn Nickje van Leandra. Die waren daar natuurlijk ook aanwezig. En natuurlijk ook met kinderen. Dus het was een drukte van je walsten Maar dat geeft niet. Dat was lekker. Mijn moeder is ook mee geweest, hadden we gisteren opgehaald. Katrien Hof, ze vond het helemaal super gezellig. En uh, ja, dat is. Het uh, is gewoon hartstikke mooi. Dat is gewoon hartstikke mooi. Nou, nogmaals vier rondjes gehad en die gingen lekker al zeg ik het zelf nogmaals lekker weertje lekker temperatuur um. oh. en dan uh, ja dan kan je ook lekker lopen Bye. hoppakee, muziek even een stukje uit oh jongen jongen jongen jongen jonge. oh. Ik We moet wel eventjes iets anders doen. Ik had uh, een tijdje terug uh, gemerkt. Dat is natuurlijk logisch. Dat, uh, dat de rug van de, van, van, uh, van de, van de auto uh, een beetje nat was geworden. Dat is natuurlijk logisch dat je zweet. Je stapt een bezweet auto in. Dus het is niet zo gek dat dan de rugleuning nat wordt. Maar goed, dan doe ik even de trui erbij ja, om. Dan wordt de rugleuning in ieder geval niet nat. Oh jongens. Jongens, jongens, jongens, jongens. Nou het weer wordt zo mooi. Vandaag gaan uh, we uh, natuurlijk weer voetballen. Het is zondag. Dus moet ik weer met, uh, met Juliana spelen thuis tegen Dan moet nu dat er wordt vorige week Halsteren gewonnen. 3-1, uh, uh, sorry. Dan hadden wij echt nooit verwacht. Halsteren is over het algemeen een hele stug, degelijke uh, het uh, team uh, doet eigenlijk altijd mee, uh, altijd wat mee voor de prijzen, ja. alleen lukt ze niet altijd, <laughs> maar uh, ja, we hadden eigenlijk al een klein beetje, uh, nou, ik wil niet zeggen schrik, maar je weet dat je het gewoon lastig krijgt daar, dan zeg ze altijd wel, uh, als het eruit uit lastig of niet uit altijd lastig. Maar uh, in de eerste minuut uh, hadden ze op een gegeven moment een doelpunt gescoord hadden ze zoiets uh, van uh, nou ja, als we hier met, uh, met 4-0 uh, verliezen dan mogen we nog een handig hebben. Het ging niet eens omhoog. Maar goed, uiteindelijk pakken we de draad goed op ja, dan win je gewoon met 3-1. Met goed voetbal. Twee Tweeënhalften uh, zijn ze eigenlijk niet meer echt uh, gevaarlijk geweest. Nog wel uh, een klein kantje gehad. Maar uh, nee, het was uiteindelijk... Uh, Uiteindelijk ja, hebben uh, wij de boventoon gevoerd en gewonnen. Dus vandaag zo voldoen een minuutje, uh, ook een lastige ploeg. waar uh, ja, kan ik het wel zeggen, ik weet niet veel. Maar omdat het mooi weer is en de temperatuur nog redelijk aangenaam is, ga ik waarschijnlijk met de motor. Dus ja, dan moet je van deze dagen moet je er een beetje van, uh, van genieten. En al is het oké, okay, het is maar 25 kilometer, uh, ongeveer 20 kilometer heen. En uh, ja, na het verballen natuurlijk met 20 kilometer terug, maar het gaat gewoon om het idee dat je gewoon even lekker lekker op de motor bent gestapt. Even uh, lekker een lekker stukje gereden hebt. Uh, dat ongeveer. Nou ja, uh, dus dat ga ik doen. Dat ga ik doen. Als het er nou uitziet, er is verder geen, geen regen uh, voorspeld of, uh, of iets dergelijks. Voor uh, de rest van de dag. Ook vanavond niet. Ja, of s'avonds laat volgens mij pas. Een ik ga nog even weer uh, uh, online even nakijken of bij je raden, of weet ik het wat. Ik ga even op naslaan om te kijken wat we gaan doen. Maar naar alle verwachting en alle waarschijnlijkheid ga ik op de motor. Ja! En dan de volgende week komen ze de vloer leggen. Ook wel uh, fijn. Gisteren afspraak uh, gemaakt voor uh, de bank, voor het leveren van de bank. We hadden natuurlijk ook een nieuwe bankstal gekocht. Het was inmiddels al binnen, maar omdat de, de vloer uh, natuurlijk niet klaar was, uh, ja. gaan we, hebben we de bank mogen verplaatsen na het leveren. Dus volgende week maandag. Dus niet komende maandag, maar volgende week maandag. Dan wordt de vloer gelegd. En dan op woensdag, de 29e, komen ze de bank brengen. Nou, ja, super. zijn bang. Altijd. Altijd. Altijd. Nou, ja, wat zijn er meer voor van zaken? Nou, eigenlijk niet zoveel. Ja. Loslaten van, uh, van alle beperkingen, of tenminste van veel beperkingen. Maar goed, ik kan discussies over loslaten, die worden er al genoeg gevoerd. Ik, uh, de camera, ik denk dat er steeds meer van. Die zegt uh, verplicht, die zegt niks verplicht. Eigen keus, geen eigen keuze. Het is allemaal zo warrig als de pest. Maar goed, ik ga er nu niet over ben. om de dood eenvoudige reden dat ik al thuis ben en dat ik zo naar binnen ga en dat ik dan even lekker onder de douche omkleden en klaar gaan maken voor de wedstrijd. 12 uur aanwezig, kop soep, broodje, lekker. Dus bij deze zeg ik blauw duimpje omhoog, Even dit uh, filmpje liken en dan uh, zie ik jullie volgende week weer. Nogmaals, ik ga deze keer uh, ga ik wel een bewerking doen omdat ik iets, uh, iets hilaars er tussen wil plakken. Dus uh, dat krijg je nog mooi te mooie zien. Dat is lekker, dat is leuk. Dat is leuk voor een keertje. Moet kunnen. Ik zeg, de groetjes. Tjoe.